Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 22 januari. Klagen is een zonde. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 100 vers 4. Kom zijn poorten binnen met een loflied... Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. In Ephesius 4, vers 29 instrueert Paulus ons om geen vuile taal te gebruiken. Voorheen realiseerde ik me niet altijd dat klagen hier ook bij inbegrepen was. Maar inmiddels heb ik geleerd dat mopperen en klagen ons leven vervuilt. Duidelijk en eenvoudig. Klagen is een zonde. Bij veel mensen veroorzaakt het een groot deel van de problemen en vernietigt het de vreugde van diegenen die het aanhoren. We moeten ons afvragen waarom we zo snel ongeduldig zijn en beginnen te klagen als we in de file vaststaan. Of in de rij bij de kassa van de supermarkt of warenhuis moeten wachten. Hoe snel zien en wijzen we onze vrienden of familieleden op al hun fouten... Klagen we over onze baan, terwijl we God zouden moeten danken dat we er een hebben. Het beste tegengif voor klagen is dankzegging. Oprecht dankbare mensen klagen niet. Ze zijn zo druk met het dankbaar zijn voor alle goede dingen die ze hebben, dat ze geen tijd hebben om dingen waarover ze zouden kunnen klagen op te merken. De Bijbel vertelt ons dat we Gods voorhoven binnenkomen met lofzang en dankzegging. Jij en ik moeten het tot een dagelijks doel maken om in dankbaarheid te leven. Laten we zo positief en dankbaar mogelijk zijn. Probeer als je s'avonds in bed ligt na te denken over alles wat je hebt om dankbaar voor te zijn. Laat dit ook het eerste zijn wat je in de ochtend doet. Dank God voor de kleine dingen of voor de dingen die je normaal voor lief neemt. Een parkeerplaats, op tijd opstaan om naar het werk te gaan. Een maaltijd, je familie. Raak niet ontmoedigd als het niet lukt, maar gooi ook de handdoek niet in de ring en stop ook niet. Ga net zo lang door totdat je nieuwe gewoonte hebt ontwikkeld en je een leven leidt met een houding van dankbaarheid. Wees schuld met je dankbaarheid. Het zal je relatie met God dierbaren maken. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil leven met een houding van dankbaarheid en ik begin daar nu mee. Ik dank U enorm dat U van mij houdt en mij zegent. Help mij om de positieve dingen in mijn leven te zien, zodat ik daarvoor dankbaar kan zijn. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.